Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, duh. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En het wordt wit. Dus, wat ik ga doen. Het is nu zaterdagavond. Ik ga morgenochtend uh, vroeg mijn bed uit om te gaan wandelen. En dan neem ik jullie mee. Want ik wil dat een keer allemaal zien in de sneeuw. Oh, ik moet ook mijn uh, GoPro aanzetten, denk ik. Ja. Oh, fantastisch. Ik ga slapen. Ik hoop dat ik nog een beetje goed kan slapen, want ik ben nu helemaal enthousiast mm -hmm. opeens. Ik zie jullie morgenochtend. Morgen. Ga je mee even kijken of het wit geworden is? <tie> ik zie het al op mijn raam. Oh man, leuk. Ah! Ja! Poesje wil naar binnen. Nou. Nou. Het is nog eigenlijk een beetje te donker, toch? Oké, okay, het is inmiddels... Uh, wat is het? voor Tien voor half acht. Ik ben eigenlijk aan het wachten tot het een beetje minder waait. En als ik dan naar buiten ga met mijn brilletje op en zo, dan zie ik natuurlijk geen klap. Dus dat is niet handig. Oh, ik hoop wel dat het wat minder gaat waaien straks. Dat dus even afwachten. Ik heb inmiddels een bakje thee op en even een spelletje gespeeld. Afgewassen. Ik heb een lekkage. Ook leuk. Nou, maar even wachten dan. Wat ik wel even kan doen, is alvast het vleesje opzetten. Oeh, donker hier. Ah. Kijk, de stoofbeertjes zijn al uh, gedaan. soort van. Dan ga ik vast het vlees doen. Shit. Zo, vleesje heb ik gekruid, boter. Dat op. En hebben jullie dit al gezien? Dat had ik opgeruimd. Dat stond eerst allemaal hier. Hiervoor. En nu heb ik het zo. In de la. En een push. Kookie. Hm? Oké. Okay. Okay. Een beetje op mijn poten letten. Nou, we staan al een half af te koken. Ik weet niet hoe jullie dat altijd doen, maar ik wacht het nog eventjes aan. En daarna ga ik het uh, in de grote pan overdoen en lekker besurren de hele dag. Ik denk ik ga heel even liggen. En dan komt een... Oh, dan komt de koek. Ik ben zo dol op deze kat. hè? Die komt zo vaak lekker bij je liggen. Lekker kroelen. Ik hou ervan. Kijk hem nou lekker liggen dan. Bye. Oh lieve mensen, dit is zo genieten Het is aan het water wel een beetje fris Maar alleen mijn handen zijn koud, voor de rest valt het allemaal best wel mee Ik uh, maak me prima Dit is weer uh, rondjes centrum Maar ja, op een hele andere manier Dan uh, zomers natuurlijk ik ben hier helemaal in mijn element Yay! Nou ik, uh, ik kan wel bezig blijven zo Maar ik heb voorlopig even genoeg sneeuw gezien <laughs> En nu ga ik maar naar huis <coughs> Lekker warm bakje thee Oeh, wacht, de sneeuw is hoog hier Vonden jullie deze video leuk, doe even een, een duimpje omhoog En uh, abonneer even. Het is helemaal gratis en dan uh, zie ik jullie de volgende keer. Doodles!